welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag een patroontje maken met cold midwife het is een patroontje wat je ja heel goed kan gebruiken voor babydekentjes uh, ja of andere dingen het is echt een uh, heel leuk werkje om te maken je zet hem, het patroontje heeft 16 steken en um, en dan begin je met een losse en 15 stokjes op te zetten en een losse en dan begin je weer verder met 15 stokjes we zullen eens gewoon gaan beginnen uh, omdat het nog best wel veel werk is heb ik vast een uh, opzet gemaakt en dan begin je gewoon twee keer 16 of ja zover als dat je het uh, dekentje wil ik zal eens even meten hoeveel een patroontje is en dan pak ik even de zijkant uh, tot en met wel, ja eigenlijk alleen de stokjes, dit is 8 centimeter. Dus ja, ligt eraan hoe breed je je dekentje wil hebben. Um, dit dekentje is 1, 2, 3, 4, 5, 6 patroontjes. En dan pak je 6 keer 16 steken op. Ik heb de wol gebruikt, super van de Zeeman. En deze heeft uh, naald 3 of 4 nodig en dit dekentje is dus gemaakt met naald nummer 4 um, omdat het veel werk is heb ik vast een opzetje gemaakt en je begint de eerste toer met een stokje een losse een stokje een losse een stokje en de tweede toer begin je eigenlijk wel met een zijkantje dat is wel mooier om uh, hier een opening te hebben dus dan begin je met ja, drie lossen eindig je de toer, dan een losse en dan 15 stokjes totdat je bij het tweede patroontje bent. Na die 15 stokjes doe je één losse en dan begin je weer 15 stokjes. En op het laatste is het mooiste om weer één losse en dan weer een stokje. En dan gaan we verder nu met het patroontje. En om het eerste stokje te maken, doen we drie lossen op het eind en we keren het werk. En dan kunnen we aan de derde toer al beginnen en dat is zes stokjes, drie lossen, zes stokjes en dan weer een losse om naar het volgende patroontje te gaan. Dit stokje nemen, tellen we mee als eerste stokje, die drie lossen. En dan gaan we nu het tweede stokje maken van de 15 stokjes. 3 Vier. 5, 6, 6. Ja, we hebben nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 stokjes. Dan doen we 3 lossen. 1, 2, 3. Dan slaan we 1, 2, 3 stokjes over. En dan pak je het vierde stokje en dan doe je weer 6 stokjes. 1 We komen niet uit Eén, Oh, en ik begrijp ook waarom we niet uitkomen en dan zal ik het even uitleggen aan deze deken heb ik dus geen randje gemaakt met die losse en is het toch mooier en daardoor omdat het toch mooier is ben ik hier inderdaad begonnen met een, uh, st een stokje en een losse en dan uh, doe je zes stokjes 1 2 3 4 5 6 en waarom komen we dan niet uit en we hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 6, 3, 1, 2, 3. Oh ja, nu weer zie ik het 1, 2, 3, 4, 5. Dus we hebben dit stokje mag je niet meetellen. Dit is een losse en dan uh, zes stokjes en ik heb er hier maar vijf en daarom is het even goed tellen we gaan het nu even uithalen en we pakken even het zesde stokje en dat komt omdat ik in mijn dekentje niet die rand eraan heb gemaakt deze met die stokjes en dat is gewoon toch mooier dus als je uh, eerst een drie lossen, een lossen en dan die zes stokjes, dan drie lossen en dan slaan we er drie over en dan pakken we weer zes stokjes 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh. kijk en nu kom je op die toer uit waar al die losse of die boogjes in zitten of hoe je het noemen wilt de openingen en dan gaan we weer zes stokjes maken 1 2 3 4 5 6 En dan pakken we weer drie lossen. 1, 2, 3 lossen 1-2-3. Je slaat er 3 stokjes over, en je pakt in de vierde weer een stokje. En dan moeten er in totaal weer 6 worden: 1-2-3. 4 vijf en de zesde en op het eind van de toer hebben we hier weer inderdaad die opening dus weer een losse en een stokje bovenop de derde van het stokje van het begin stokje Zo. kijk en dan heb je die openingen aan de zijkant wat gewoon mooier is ik had ook wel opnieuw kunnen gaan filmen, maar nu zie je gewoon dat je moet blijven tellen. En dat je patroontje moet kloppen. En als het niet klopt, dan haal je het gewoon even uit. 1, 2, 3 lossen. En dan draai je je werk. En dan gaan we nu al naar toer 4 beginnen. Dus dit is toer 1. Dus Stokje, losse stokje. Dan uh, haak je 15 stokjes en een opening. En toer 3 is... Um, ja, als je aan de zijkant die opening wil hebben, een stokje, een losse, zes stokjes, drie lossen, zes stokjes, dan de opening en weer zes stokjes, drie lossen, drie overslaan. En zo heb je het patroon. Nou, dan gaan we aan toer 4 beginnen. Dan pakken we even weer één losse om aan die zijkant een mooie opening te krijgen. En dan gaan we vier stokjes maken. En om dan die bloemen erin te krijgen, zetten we nu 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En die zetten we in die grote opening gewoon vast. Dus je steekt je naald erin, draad om, naar boven, nog een keer draad om. En je zet hem vast. Met een vaste. Kijk, dan heb je alweer een bloemetje. En dan nu weer 4 lossen. 2, 3, 4. En dan zet je een stokje in het derde stokje. Kijk, en dan zie je dat je al de bloem gemaakt hebt. En dan zet je weer verder met vier stokjes in totaal. Dus dit telt mee. Twee. Drie. Vier en dan kom je weer bij deze opening en dan doe je een losse en weer vier stokjes en dan zijn we aan we komen weer om nog een blaadje te maken dat is vier lossen die zet je vast in die grote opening met een vaste en weer 4 lossen en je slaat weer twee stokjes over en dan zet je hier weer een stokje in en dan moet weer totaal 4 zijn en deze delen we mee, 1 en dit wordt de tweede de derde en de vierde en dan zijn we op het einde en dan doen we nog één losse En dan zetten we één stokje bovenop. De drie derde losse Nou dat is altijd lastig, vindt iedereen lastig. Zo. En dan weer drie lossen. En we keren het werk. En je ziet dat je al ja, twee patroontjes af hebt met mooi aan de zijkant uh, de openingen, dan kan je daar een mooi randje aan maken. Nu zijn we dus bij 1, 2, 3, 4, 2, 5, dan ga je die weer eigenlijk dit weer sluiten. Dit plaatje, dus dan pak je weer 6 stokjes. Deze tel je niet mee, want dit wordt weer een losse en een stokje voor de zijkanten en dan moet je 6 stokjes maken in totaal, deze tel je wel mee 1, 2, 3, op elk stokje, dus een stokje, dus is 4 en nu ga je in die open.